Leerling. Het volgende filmpje heb ik grafisch genoemd en heeft vijf onderdelen. Speciale tekens, vergelijkingen, grafieken en zoals je kan zien tekeningen en woordtart. Aan de linkerkant heb ik een document dat ik ga opmaken. Aan de rechterkant heb ik een soort van voorbeeldje. Ik zal niet helemaal hetzelfde gaan maken, maar het lijkt er wat op. Het wordt als een leidraad gebruikt. Speciale tekens invoegen doe je heel eenvoudig via invoegen van boven. En dan kies je hier speciale tekens. En er zitten wat mogelijkheden in om tekens te gaan zoeken. Hier heb je een zoekwoord. Dus als je bijvoorbeeld moet er opletten dat je in het Engels moet gaan zoeken, je kan bijvoorbeeld uh, woman zoeken. Voilà, dat is woman uiteraard. Woman, enkelvoud, is met een aangeschreven. Op het moment dat je klikt op zo'n icoontje of een symbooltje eigenlijk, dan gaat hij dat al toevoegen rechtsboven. Sommigen hebben dit vakje daar zo boven staan, en die zitten dan wel te klikken, en zien niks verschijnen, maar dat komt omdat dit venster dan boven je ingevoegde symbolen ligt. Je kan ook gewoon zelf gaan, gaan kijken in de categorieën welk teken dat je eventueel nodig hebt. En dus bij symbolen heb je er een aantal bijvoorbeeld emojis of emoticons die zie je hier gewoon staan. En dan kan je wat emoticons gaan toevoegen. Um, dus je hebt het, het zoekvenstertje gebruikt, dat zie je hier staan. Je kan zelf... Een onderdeel kiezen, dus bijvoorbeeld uh, een getal en dan een decimaal getal of de decimale symbolen die daarbij horen, kan je er gaan uitkiezen. Je kon gaan zoeken, maar let erop dat je in het Engels moet gaan zoeken en je kan ook gaan tekenen. Dus mijn tekenkunsten zijn met deze muis niet zo goed, maar als ik een hartje teken heb, die zeggen dat zal een hartje zijn. Uh, je kan die gewoon aanduiden en die worden weer toegevoegd. Hè. Um, rechtsboven had ik nog een horloge toegevoegd, een hartje zelf en ook eens een, uh, een Grieks teken of Ik ga eens even kijken. Latijns, een Latijnsteken, En dan kan je gewoon het teken dat je nodig hebt, kan je gewoon aanduiden. Zo, voilà. En dan die erboven. Als je die dingen wil gaan vergroten, gewoon het vensters dichtklikken, Aanduiden wat je wil gaan vergroten. Je plaatst het uiteraard waar dat je wil en zo groot is dat je zelf wil. Voilà. Dus dat zijn speciale tekens. Eentje lager. De oppervlakte van een cirkel. Voilà. En die ga ik daar proberen te noteren. A is... Pi maal straal tot de tweede. Dus die ja, ga ik eventjes moeten invoegen. Dat doe je via invoegen. En dan zie je hier vergelijking staan. Als je dat klikt, dan komt er een klein venster van bovenbij. Met Griekse letters, diverse bewerkingen, die gaan we ook gebruiken. Relaties en dan de wiskundige bewerkingen, die je meestal nodig hebt. Als dus laatste heb je nog een onderdeeltje pijlen, maar die gaan we niet nodig hebben. Wat je kan typen, kan je gewoon typen in die vergelijkingseditor. Je ziet die hier staan, die is een beetje kleiner. Maar je kan hier dus gewoon A, is al gewoon gaan typen, hè. Dus dat hoef je niet speciaal te gaan invoegen. Maar dan heb ik wel het teken pi nodig. Dus dan ga ik even zoeken. Volgens mij staat dat hier. Hier zo. Daar staat hij. Het pi-teken. En dan moet ik R tot het tweede gaan invoegen. Maar je kan niet R en dan uh, in het superscript dat tweetje. Dat, dat kan je niet typen, want dat is een wiskundig onderdeeltje. Dus je moet hier naartoe gaan. Naar dit stuk. Wiskundige bewerkingen. En hetgene dat er het vuilsel op lijkt, is die x tot de b de macht. Uh, dus als je die aanduidt, gebeurt er nog niks op je scherm. Maar wat dat je nu typt vervangt die x. Nu, ik heb R nodig, dus ik type gewoon R op mijn toetsmord. En dan moet ik die twee in superscript krijgen, maar dus moet ik een stapje naar rechts doen. Ik doe dat met de pijltjes toetsen op mijn toetsmord. Dus ik doe gewoon een stapje naar rechts. Dat zal waarschijnlijk bij jullie heel slecht te zien zijn. Maar nu kan ik het hier van boven en nu kan ik gewoon tot de tweede typen. Als ik nu opnieuw naar rechts zou doen, dan gaat hij terug naar beneden met zijn cursor. Je ziet wel dat het lettertype van een vergelijking altijd kleiner is en dat hij het niet kan aanpassen. Dus je kan dat hier wel proberen te selecteren en dan een ander lettertype... Kiezen, maar dat doet niks. Ik kan het wel vergroten, is dus alles goed is. Maar ik moet het dan juist selecteren. Voilà. Dan kan je het wel wat vergroten, zodat het er wat meer op lijkt. Dat gaat wel. Vanonder heb ik een grotere vergelijking staan. Dus ik ga er even achter staan en ik type hier vergelijking. Omdat ik het lettertype vergroot had, heeft hij dit ook vergroot. Dus op zich niet zo erg. Ik ga deze eventjes terug wat kleiner maken. Ik denk dat die op 11 stond. Zo. Dus ik heb die vergelijking nodig. X is en dan een grotere vergelijking. Dus wat ga ik doen? Ik ga als eerste stapje zeggen, ik heb een nieuwe vergelijking nodig. Die x is, kan ik gewoon zelf typen. x is. En dan kan je gaan beginnen knutselen eigenlijk. Hè. Nu heb ik een breuk nodig. Dus als ik hier ga kijken bij de wiskundige bewerkingen, dan zie ik als eerste staan a op b. En dat is eigenlijk voldoende om een heel klein streepje te maken. Alles wat je nu begint te typen staat in de teller. Dus bovenaan, hè, min b heb ik hier nodig. En dan heb ik het plus-minus teken nodig. Dus ik heb nog spatie gedrukt. Plus-minus staat hier. Dus als je eventjes gaat zoeken, je moet je het zelf altijd zoeken. Bij dit onderdeeltje hier als vierde staat plus min. Voilà. En dan heb ik een vierkantswortel nodig. Dus die staat hier, bij de wiskundige bewerkingen. Dus een vierkantswortel met een deel deelgetalletjes in of lettertjes in. Dus ik pak gewoon vierkantswortel en dan kan ik weer verder typen. Dan heb ik weer B tot de tweede nodig. Jullie weten dat dat hier zit. X tot de B, de macht. Kon je veranderen, hè? Dus ik doe B. Ik druk naar rechts op mijn cursor. Dus de pijltjes toetsen. En dan geef ik 2 in moet ik daar terug weer rechts van gaan staan, want ik moet nu gaan doen: min 4ac. Dat kan ik gewoon typen: hè. min 4ac. Je kan ook nog wat extra spaties voorzien als je dat uh, duidelijker wilt. En dan moet ik naar onder gaan, maar onder lukt niet altijd, heb ik gemerkt. Zo, zie je, ik heb het nu geprobeerd, dus ik ben naar onder gegaan en is eruit gesprongen. Wat ik doe om onder de breukstreep te geraken, om bij de noemers te geraken, is gewoon klikken met de muis. Dan werkt dat ook. En hier komt de 2a, voilà, en mijn vergelijking. Ik zal wat inzoomen voor jullie. Mijn vergelijking is eigenlijk afgewerkt. Je ziet dat hij automatisch dat wortelteken vergroot heeft. Dus zo maak je vergelijking. Goed. Een volgende onderdeeltje, zal een beetje naar beneden scrollen, is deze grafiek namaken met de punten van je evolutie, van je kerstrapport. Zo doe je dat in Google. Dus ik zal even terug aan de linkerkant in staan. Je doet invoegen, je doet diagram, en dan kies je het diagram dat je nodig hebt. In dit geval heb ik een staafdiagram gepakt, maar je kan ook een ander diagram pakken, dat maakt niet uit. Dus ik kies een staafdiagram, die gaat standaard iets invoegen. Dus eigenlijk maakt hij op de achtergrond een nieuw diagram aan en hij voegt dat al toe. Nu, dit is niet wat we wilden hebben. Als je dat wil gaan aanpassen, één keer op klikken, je drukt rechtsboven op dit knopje en dan kies je bron openen. Wat hij eigenlijk gaat doen is Google Spreadsheets, wat jullie nog niet gehad hebben, maar krijg je volgend jaar. Google Spreadsheets openen en gaat die grafiek nog eens tekenen. Waar zit het altijd een beetje onder het gras? Je moet nu terug naar boven scrollen met je cursor, want je ziet, je zit hier nu op rij 7, dus als je gewoon naar boven rolt met de muis, dan ga je zien waar die getalletjes vandaan komen. Nu, ik had hier, als ik me niet vergis, periode D1A en daar langs D1B. En dan had ik een aantal vakken gekozen. Wiskunde en zo. En dat was Frans. Dit is Duits. En dan Informatica. Voilà. De getalletjes kan je veranderen. Hè. Dus als je die 89 verandert in 75, dan ga je zien dat die lijnen zich automatisch aanpassen. Maar op zich... Dat zal wel lukken. Nu, ik denk dat ik de kleurtjes ook nog aangepast heb. En de titel. De titel aanpassen heel eenvoudig. Je dubbelklikt gewoon op de titel. En dan kan je daar gaan typen wat je wilt. En nu is dat evolutie rapport kerst. Zo. En ik zie dat ik de kleurtjes aangepast heb. Dus als je zo'n dingetje aanduidt, dan kan je de kleur... Veranderen in wat je nodig hebt. Het is een oranje en een blauwer kleurtje, dus ik zal dat blauw even op blauw zetten. Dat hoef je in principe nog allemaal niet te kunnen, dat zit meer in het onderdeel voor het vierde jaar. Dus die af, die is klaar. Nu je ziet dat die in het tweede tabblad geopend is van boven, in het rekenblad. Dit mag je gewoon sluiten. Google onthoudt dat allemaal en in je document ga je nu een knopje zien staan updaten, omdat we die grafiekgegevens veranderd hebben. Van het moment dat ik update druk, gaat hier alles aangepast zijn. Ik kan het eventjes doen. Updaten. Voilà. En hij haalt je rapport over. Of je grafiek over, natuurlijk. Ik het een beetje kleiner maken. En bijvoorbeeld terug centreren. Hier zo. Daar staat hij. Voilà, mooi in het binnen. Goed. Door naar het volgende stukje. Tekeningen. Dat is altijd een leuk onderdeel natuurlijk. Ik ga eens even kijken welke tekening had ik gemaakt. Ah ja, ik had uh, twee waterstofatomen en een zuurstofatoom zo gezegd getekend. Een lijntje. En dat geeft samen water. Dus dat ga ik doen. Ik ga nu mijn tekening maken, doe je via invoegen. En dan hier van boven staat tekening. Als je alleen hebt, kan je die gewoon importeren uit je drive. Ik heb er nog geen, dus ik doe eventjes nieuw. Dit is het venster waar dat je de tekeningen kan gaan maken. Nu, ik heb een aantal dingetjes nodig, zie ik. Ik heb wat kadertjes nodig, dus ik ga hier van boven bij vorm al kiezen om zo'n kadertje toe te voegen. Wat dat ik vaak doe, is ik maak één kadertje mooi op en dat ga ik kopiëren en plakken, zodat dat ik dat niet alle keren opnieuw moet doen. In, in orde maken. Hè. Dus ik ga hier al eventjes die eerste van maken, waterstoffen. Ah, sorry, ik heb het getekend. En dan gedubbelklikt om er tekst in te kunnen toevoegen. Ik noem dat waterstof, dat is niet met een hoofdletter. op zich niet zo belangrijk, hè. De H, van H2O. Je ziet dat dat gecentreerd staat, dus dat ga ik ook eh, zowel horizontaal als verticaal centreren, hè. dus dat het altijd mooi in het midden staat. Je ziet dat dat een ander lettertype is. Even kijken. Ik denk dat het Indie gaat zijn. In die flower, ik denk het wel, ja. Een beetje groter maken. Ik kan hem in het vet zetten. Een ander kleurtje geven. Dat is op zich niet zo belangrijk, hè, wat je zelf doet. Dus dat kadertje wil ik ook licht paars maken. Of, voilà, dat lijkt er wel wat op, hè. Ah, ik denk dat in mijn origineel het niet vet was. Maar dat het gewoon zo was. Dus ik heb dit twee keer nodig. Dus wat doe ik? Ik duw dat aan. Ctrl-C. Ik klik er dan altijd één keer buiten. En doe dan Ctrl-V. En dan heb ik er twee boven elkaar geplakt. Ik kan die nog gaan verplaatsen, maar op zich is het goed, hè. Die rechtse ga ik ook maken. En opnieuw doe ik weer Ctrl+C c en Ctrl+V v Voilà. Ik plaats die op een andere plaats. Zo. Ik ga die wel van kleur licht veranderen, zodat je ziet dat dat zuurstof zou zijn. En dit noem ik zuurstof. Voilà. En dat moet niet h zijn, maar o zijn, uiteraard. Dus in mijn opgave heb ik nog een foutje gemaakt. Ik zie dat er nog een cijfertje 2 boven staat, dus ik heb een tekstvak nodig. Als ik op tekstvak klik en ik duid mijn tekstvakje aan, dan kan ik dat gaan invullen. Zo. Ik ga dat wat groter maken... En in het vet zetten, je kan dat een ander lettertype geven. Dat kan je, je kwaad geplaatst dat waar dat je dat natuurlijk wil. Ah, je zag aan die hulplijnen zo. Google gaat u altijd proberen het midden van een aantal onderdelen of de uitleiding van een aantal onderdelen te tonen. Zie je, en dat helpt je om zoiets op een correctere plaats te gaan zetten. Goed, ja, als je nog meer hulplijnen wilt bij acties, hier. Hier kan je de hulplijnen ook aanzetten. En dan kan je meer gecentreerd gaan tekenen als je dat echt wilt. En je kan nog extra hulplijnen gaan toevoegen hè, hier bij hulplijnen. Dus er staan er nog als je die nodig zou willen hebben. Ik heb nog wat tekst nodig van atomen. Dus ik ga atomen er even bij zetten. En dat is... Ik doe dat eigenlijk altijd. Ik zet altijd tekst in het midden van mijn vakje. Van, uh, water moet van onder nog in een vormje komen. Dus ik, bij, ik ga de vormen eens eventjes kijken. Um, welke vorm heb ik hier gebruikt? Dat is die met de dubbele golf. Ja, dat is de dubbele golf. Eventjes tekenen. Dat is water. Dus gewoon watertype. Ik denk dat dat ook weer een ander lettertype is. Impact, ik denk het niet. Maar op zich maakt dat niet zoveel uit. Eentjes kijken, dat is raadjes. Als ik me niet weer eens voilà. Wat groter maken, ik zie dat het zwart is maar een witte achtergrond. Dus ik ga mijn achtergrond wit maken. Het is wel blauw omlijnd. Dus ik ga met de randkleur ook kiezen voor een blauwe lijn. Ik denk dat het ook een dikker randje is. Ik ga dat op 4 zetten. Voilà, dat komt wat duidelijker over. Ik twee vergeten in het midden te zetten, dus dat ga ik nu doen. Voilà. Het enige wat ik nog moet doen, ik ga het mooi in het midden zetten. Voilà, als die rode lijn aangeduid wordt, dan zie je dat dat mooi in het midden is. Die atomen die staan niet mooi in het midden. Nu wel. Voilà. Die misschien wat meer naar rechts zetten. Voilà. Goed. Ik ga mijn hulplijn er even terug uitzetten. Voilà. Dus nu moet je die verbindingslijntjes nog doen. Maak het je gemakkelijk en kies niet zozeer om een lijntje te tekenen, want als je daarna. Um, objecten van plaats gaat veranderen, dan volgt dat lijntje natuurlijk niet. Wat ik meestal doe, is kiezen voor een gebogen of een geknikte verbindingslijn. Als je een geknikte verbindingslijn pakt, dan ga je zien, kijk, dat, je gaat automatisch zo dat, dat hoekje meemaken. Dat kan je even ongedaan maken doen. Um, ik ga nu eens een gebogen lijn pakken. gebogen verbindingslijn van het midden naar de zijkant. En hier doe ik net hetzelfde: van het midden naar de zijkant. Ook die lijnen kan je aanpassen. Hè, als je zegt ik wil dat dikker hebben, en ik wil dat in stippeltjes hebben, en ik wil dat in een, rood gaat er niet mooi bij zijn, maar in een blauwer kleurtje, dat kan je, dat kan je gewoon aanpassen. Hè. Goed, even onderaan maken doen, want ik wil de gewone lijn terug. Zo. Voilà. Dus eigenlijk is mijn tekening af. Uh, stel dat je die tekening nog zo nodig wil hebben, dus nu kan je gewoon doen opslaan en afsluiten. Dan gaat hij in het document al zitten. Stel dat je zegt, ik wil daar echt een tekening, een foto van hebben. Dan kan je dat ook rechtstreeks. Hè. Bij acties kan je hier kiezen voor downloaden. En dan kan je er rechtstreeks een foto van maken. Let op, als je een transparante achtergrond wilt, eh, kies dan zeker PNG. Hè, want PDF en JPEG hebben dat niet, transparantie. En SVG heeft dat uiteraard wel, Scalable Vector Graphics. Dus mijn is, mijn is klaar. Dus ik kies nu voor opslaan en, en sluiten. Hij gaat dat toevoegen. Je kan dat hier natuurlijk weer gaan vergroten of verkleinen. Hè, zoals je het zelf gaat willen. Het mooie aan die Google is, je kan opnieuw dubbelklikken op dit documentje. Dan spring je terug in de foto en kan je nog altijd iets gaan aanpassen. Bijvoorbeeld atomen nu cursief gaan zetten. Je klikt opslaan en sluiten en hij gaat dat weer bijwerken. Het is weer helemaal. Dus dat is eigenlijk heel fijn om mee te werken. Dan heb je nog WordArt. Dat is het laatste. Sommige mensen die... die uh, word gewoon zijn, die kennen dat als Word Art, en zo die grotere, geblokte letters, vaak of gebogen of uh, een beetje een mooiere opmaak. Dat zit niet bij invoegen Word Art of zo, maar dat zit bij invoegen tekening. Dus je maakt een nieuwe tekening en dan zit hier linksboven bij Acties zit Word Art. En als je die klikt, Ik ga je eventjes Lyceum proberen te maken, hè? zo, voilà. Uh, druk op enter op te slaan, dus dat doen we. Voilà. Dat is een ander lettertype. Dat zal wel impact zijn. Als ik dat zo zie, ik denk zelfs dat dat vet is. Dat geeft een klein beetje een ander effect. Ja, je kan met dit knopje iets draaien. Zet hem eventjes wat meer van boven. Ik zie dat er kleurovergangen zijn. Um, dus je kan hier gaan kiezen voor een nieuwe kleur. Ja, dat is heel logisch. Maar je kan daar langs ook kiezen voor een kleurovergang. Dan kies je een kleur, of je maakt er een zelf. Hè. Dus, dus je kan zelf eentje van de vastgestelde kleuren kiezen. Of je kan er eentje zelf maken via custom. Als ik mij niet vergis, ik heb mijn kleurtjes. Ja, ik heb die hier nog staan. Dus ik kan oranje eventjes kopiëren. Dat zijn de kleuren, de originele kleuren van, eh, van het diezame zelf. Dus ik ga de kleurcodes even plakken. Voilà. En deze kleur is dan dat ja, blauw-groenere. Dus ik ga die S eventjes. Of die hex even meegeven. Voilà. Dus die, dit is nu radiaal uh, qua overgang, maar je kan ook lineair gewoon pakken. Dus dit gaat het omgekeerde zijn van wat dat daar staat. Hè. Dus ik druk eventjes op oké en voilà, ik heb het Lyceum gemaakt. Opslaan en sluiten. En je hebt het in je document staan, je maakt het zo groot of zo klein als dat je zelf wil natuurlijk. Hè. En heel mooi, heb je een schrijffout gemaakt, dubbelklikt en je kan er gewoon terug in en je kan alles aanpassen wat je wil. Goed, dat waren de onderdeeltjes rond, uh, rond het grafische. Er zitten nog wel meer dingen, hè? Uh, maar dat lijkt in een andere film of een ander videotje uit. Bij ons kan je altijd nog heel veel installeren, waar dat je heel veel mooie tekeningen ook mee kan maken. Maar dit, is eigenlijk al, dit levert je wat op. Hè? Je kan speciale tekens gaan invoegen. Dat heb je gezien. Gewoon invoegen, speciale tekens. En als je nu bijvoorbeeld het symbool voor man nodig hebt, dan ga je eventjes zoeken. Zie ik hem hier natuurlijk niet staan. <laughs> Hmm, dat is natuurlijk stom dat ik hem nu niet zie. Juist als ik hem wil tonen, misschien. Ik weet niet of ik dat getekend krijg. Ja, oké, okay, dat is gelukt. Dus daar heb ik het symbooltje wel, uh, wel getekend. Vergelijkingen maken. Goed opletten dat je met de cursor werkt en dus met die pijltjes toetsen. En neemt wel klik als je ergens naartoe wil. En die B tot de tweede maken, dat deed je dus via dit knopje. Net. Dus ook wel lijkt dat hier x tot de B de macht. Je kan daarin gaan typen wat je zelf wilt. Een grafiek, niet vergeten, als je een grafiek maakt en je wil die gaan aanpassen, hier van boven op dat pijltje, en je doet bron openen, en hij gaat de grafiek openen, en daar kan je weer alles in aanpassen. Vervelende was, je springt een klein beetje naar beneden, in dat documentje. Zo. En dan uh, moet je naar boven scrollen. Voilà, dan kan je het gaan aanpassen. En wat je aanpast, wordt mee overgenomen. En dan hier iets lager kon je tekeningen maken, en fontwerk maken. Voilà, veel plezier. Go, stop. Ik ben een stukje vergeten. Ik ben vergeten uit te leggen hoe dat je gemakkelijk met foto's of afbeeldingen kunt werken in een Google document. Uiteraard een belangrijk stukje van grafisch uh, verwerken, maar ik was het vergeten, dus ik ga het er nu even achteraan plakken. Stel dat je hier een fotootje wil gaan invoegen, dan zijn er verschillende manieren om dat te doen binnen Google. Hè. Je kan ergens gaan staan en dan kiezen voor invoegen, uiteraard, en dan afbeelding. En ook hier zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En je kan snel naar jouw drive gaan, dan krijg je aan de rechterkant een zijpaneeltje waar je hier gaat zien welke de recent gebruikte foto's zijn. Maar je kan evenzeer in je drive gaan zoeken. Je kan bijvoorbeeld je drive-in-lijst weergaven zien en dan in het juiste mapje gaan staan. Je kan ook uit gedeelde drives uh, kan je ook informatie gaan terughalen. Dat is als je een foto uit je drive van halen. En dus je moet niet gaan kopiëren, plakken, maar gewoon invoegen, afbeelding en dan hier drive. Of uit je foto's, van Google Fotos na, natuurlijk, rechtstreeks via een link. Als je de link gevonden hebt op het internet... Of rechtstreeks via de camera, dat gaat ook in een Google document. En hier zijn er nog twee interessante, zoeken op het internet. Dus als je daar klikt, krijg je eigenlijk een zoekvenster van Google. En als je nu ingeeft Big Ben, en je drukt op Enter, ik heb geen spaatsje gedaan, maar Google uh, weet wel wat ik bedoel. Dus dan kan je rechtstreeks vanuit Google gewoon op klikken, je drukt invoegen. En die foto gaat zich, dat duurt altijd eventjes, daar komt die is een grote foto van de Big Ben. Dus die foto gaat zich rechtstreeks invoegen. Dus je hoeft niet nog een tabblad te openen en dan gaan kopiëren. Dat is eigenlijk heel mooi gedaan in Google documenten. Dan kan okay, je even gedaan maken doen. En een andere mogelijkheid is natuurlijk je foto zelf gaan downloaden. Bijvoorbeeld als je er zo eentje van, van school wil gaan openen. Een van mijn oefeningen. En je drukt downloaden. Dan komt die op je computer terecht. Hè? Natuurlijk een Apple of een Windows computer. Meestal in de downloadsmap. En daar kan je dan gaan kiezen in je document. Als je hem dan toch gedownload hebt. Dan kun je kiezen voor invoegen, afbeelding En dan hier zeggen uploaden vanaf computer. Dat gaat evenzeer. Ik nog een andere manier tonen. Stel dat je gewoon een link naar een fotootje hier nodig hebt, dan kan je zelfs de link van op het internet, dus dit is de foto van de Big Bang, je, Big Bang, sorry, je pakt die vast, je gaat naar je tabblad, waar het je document in staat, en je laat het los, oei, even terug naar beneden, je laat het hier los, en je gaat zien dat ze een link geworden. dus hij heeft die link mee overgenomen, en ook als je daarop zou gaan klikken, dan kom je op die Big Bang foto uit. Dat is eigenlijk heel knap gemaakt in Google. Dus zo heb je een link naar die afbeelding. Ik wil ook nog een ander laatste laten zien, Sommige mensen sleepen ook hun foto. Ik kan dat helaas nu niet, hier. Of ik kan dat hier niet tonen, want als ik die van de Big Ben open doe. Ik ben de eigenaar van die foto. Dus ik kan hier bijvoorbeeld iets aanduiden en nog een reactie gaan plaatsen. Dus als je je eigen foto zo doet, dat lukt niet op deze manier. Maar jullie als leerling, ik ga het even proberen te tonen. Kijk, hier ben ik niet ingelogd in deze browser. Hier ziet dat, ik ben boven incognito. Dus als ik hier die foto open, dan kan ik die niet... Allee, ik kan daar niet een, een aantekening aan gaan maken, maar ik kan die hier wel vastpakken. Zo. En gewoon gaan slepen. Dat mag zelfs naar een ander browservenster zijn, naar een ander tabblad. Zo. En als ik die nu hier loslaat, ik ga even proberen te doen, hier. Ik laat die hier los, ga je die foto kopiëren en eigenlijk hierin plakken. Dus genoeg mogelijkheden om een fotootje in Google documenten te krijgen. Dan zie ik sommige mensen... Sukkelen om dat fotootje op de juiste plaats te krijgen. Dus als ze zeggen van, ja, die hier, hier heb ik die Big Ben. Stel dat ik alleen een stukje van de foto wil en dat er bijvoorbeeld hier langs wil gaan zetten. Stel dat ik dat wil, want nu krijg ik die daar zo, ik krijg dat niet langs gesleept. Sommigen zijn daar zo mee aan het werken. Ik ga stapje 1 doen, ik ga er een stukje van afsnijden, want ik wil alleen de Big Ben en die, die bus die daarop staat. Rechtermuisknop. muisknop, en je kiest afbeelding bijsnijden. dan krijg je de randmarkeringen eigenlijk. En dan kan je gewoon met de muis aanduiden wat je nodig hebt. Ik snijd de bus er vanaf. En ik snij ook een stukje van de weg ervan vanaf. En nu gewoon langs de foto klikken. Hup. En dan heb je dat stukje uitgesneden. Dus dat gaat eigenlijk heel snel. En nu ga ik zeggen, ik wil hem op de juiste plaats gaan zetten. Stel dat je zegt, ik wil geen tekst links en geen tekst rechts. Dan moet je gewoon dit knopje pakken. En dan zeg je tekst onderbreken. Zo. En dan gaat die, die foto, bijvoorbeeld in het midden. Ja, ik kan die zo dadelijk nog wel nog gaan centreren. Zie ik nu niet tussen staan. Ah, dat is omdat ik hem tussen de lijn heb gezet. Dat is een beetje... Een beetje stom dat ik dat niet, niet duidelijker kan maken voor jullie. Kan ik het zo wel nog? Nee, zo krijg ik hem niet, niet op zijn plaats. Dat is een beetje jammer. Maar goed, op zich krijg je hem zo wel gecentreerd. Wat wou ik tonen? Ik wou hem rechts van de, van de tekst. Ofwel ga je met deze knopjes werken en dan zeg je tekst omloop. En zo gaat je tekst rechts en links omlopen. Eigenlijk zegt het woord hetzelfde. Hè. Dit is tekst omloop, dit is inline, dus dan gaat hij proberen in één regel te zetten. Dit is tekst omloop, dan gaat de tekst er rondom lopen. En dit is, die laatste hier, is tekst onderbreken. Dan komt er nooit tekst links en rechts, maar gaat hij er altijd boven en onder staan. En dit is de margin, hè. dus de afstand, ik zal die eventjes op nul zetten. De afstand, hoe dat de lettertjes tot tegen je tekening mogen lopen. Dus meestal moet je wel een marge zetten, want anders is dat niet zo mooi. Uh, dus ik zet de marge even terug op 3,2. Als je wat meer controle wil, hè, want nu bijvoorbeeld staan er zo'n aantal woordjes rechts van, en ik wil die foto niet helemaal tegen de rechterkant zetten, ik wil die hier zetten bijvoorbeeld, maar ik wil niet dat er woorden rechts van mijn tekst staan. Dan kun je hierop klikken, en dan zeg je alle afbeeldingsopties, en dan kun je heel erg nog instellen wat je wilt. En hier bij de tekstomloop, daar zie je dezelfde knopjes. In lijn, tekst omlopen en tekst onderbreken. Maar hier kan je nog iets meer. Hier kan je zeggen, ik wil de tekst alleen links hebben staan. En dan zie je, al die tekst gaat gewoon links staan, en er zal geen tekst rechts komen. Ook al ga ik die, die foto redelijk in binnen zetten, er komt geen tekst aan mijn rechterkant. Dus dit stukje. Even rechts terug. Lijn op zo waar is iets wat ik ervan gemaakt heb. Hier zit meer, hè. je kan de grootte gaan aanpassen en de draaiing, dat is op zich nu niet. Dus als je dat een beetje wil gaan kantelen. Je kan de positie nog gaan aanpassen, euh, op je pagina vastzetten. Je kan een kleurwijziging doorvoeren, dus als je wat filtertjes wil gaan, je wilt dat CPA of een grijs tinten zetten. Die mogelijkheden die zitten er eigenlijk allemaal in. Hè. Dat is eigenlijk wel een mooi effectje. Euh, ik ga even geen kleurwijziging doen en je kan zelfs dat nog transparanter maken of de helderheid verminderen. Of ik kan even terug resetten. Dus je kan wel wat, één keer dat je een foto hebt. Wat wil ik nu nog laten zien, een randje er rondzetten. Sommigen zijn dat hier aan het zoeken. Randje. Maar dat is gewoon heel simpel. Je klikt één keer op de foto. En dan kan je hier van boven hier, de randkleuren gaan aanduiden. Dus als je zegt, ik wil een rand van 3 centimeter. Ik wil drie uh, wat groot. Ik wil dat een bepaald kleurtje geven. Ik ga het ietsje kleiner maken. Een 2. Uh, je kan daar stippellijntjes rond zetten. Dat is meestal niet zo mooi vind ik zelf. Hier stond datzelfde knopje voor bij te snijden, hetzelfde knopje voor de afbeelding terug te resetten. De afbeeldingsopties, dat is dit stukje hier aan de rechterkant. En die kan een afbeelding nog vervangen. Dus eigenlijk heb je op die manier heel snel een fotootje toegevoegd. En geplaatst waar je dan wil. Als je nu de vulgrepen gebruikt, dan kan je hem ook nog vergroten en verkleinen. Stel dat je zegt, ik wil hem in het midden, maar mijn tekst moet er helemaal omlopen. Dan ga ik hem eventjes aanpassen. Zo, tekst omloop. En ik zeg, die moet aan beide kanten zijn. Voilà. Heel vaak wordt dat die, die tekst zelf is gecentreerd, zie ik. Dus heel vaak wordt dan wel nog uit, uitvullen gebruikt. En voilà. dan heb je... De tekst eigenlijk omsneden. ja omsneden is misschien een beetje mooier als we nog een beetje meer marge doen, voilà. dus dan past die foto er eigenlijk prima tussen hè. zo kan je met de afbeeldingen werken binnen een cool document. Dat stukje was ik vergeten. Mijn excuses. Nu is het aan jou.